Wat zijn de levertijden? Een vraag die we vaak krijgen. Logisch, want door bijvoorbeeld een wereldwijd tekort aan grondstoffen... ...zijn de levertijden tegenwoordig soms langer dan normaal. We komen zelfs levertijden van wel 12 maanden tegen. Maar wat als u nu direct mobiliteit nodig heeft? Bij Nefkens kijken we altijd naar de mogelijkheden om u mobiel te houden. Denk bijvoorbeeld aan lease de inzet van een voorloopauto of de inzet van een jonge occasion. Bestelt u nu bijvoorbeeld een nieuwe Peugeot E2008 SUV en heeft u nu mobiliteit nodig? Geen paniek, wij hebben de oplossing! Binnen 14 dagen rijdt u weg in een gloednieuwe Peugeot 2008 SUV benzine en deze wisselt u weer om als uw bestelde E2008 SUV binnen is. Kosteloos. Dat betekent 72 maanden voor één vast tarief rijden in een nieuwe Peugeot en direct mobiliteit. Meer weten? Neem dan contact op met ons verkoopteam. Wij helpen u graag vooruit. Nefkens. Samen vooruit.